Lieve Moraletta familie, wat voorrecht is het nie weer om samen met jou te kan keir Onze Ons is so om God bij ons te heen. Ek glo dat die Heere se en sy guns en sy teenwoordigheid by jou is in hierdie moeilike grendeltyd. As familie saai ons in drie verskillende talen uit. Op hierdie kanaal kan jy die Afrikaanse dienst volg. For our English viewers, you have our, your own YouTube channel. Batuba Afrika, Batuba Strana, Lepedi, Lena, Lena, le YouTube, Jajena. Al hier verschillende links kan je krijgen op die YouTube-kanaal. Die Revolusie, ouens moeten ze nie niet van jullie kanaal vergeet nie. En elke zondagochtend om half zes kan je die Bibleschool op hier eindste kanaal volgen. Ik gloed dus voor jou net zo so lekker, zoals voor mij om te ontvangen. Vooral als een mens. Iets kan ontvangen en is gratis. Je maakt het geskenk, je gebruikt het. En als die gemeente blij gee, kan ander ontvangen. En hulle ontvang die van jullie natuurlijk, gratis. Maar hulle ontvang ook een brood. Of hulle ontvang een kledingstuk. Of ons mensen ontvang beraden. Maar wanneer ons gee, kan ander ontvang. En op die scherm zal je zien, is die zapperkode wat er reeds nou alle geruime teken aangebracht is. Waarin jy kan je self uh, houden om op die manier te gee, Maar je kan ook die bankbezonderheden van die gemeente gebruiken om te gieën zodat ander kan ontvangen. Mijn collega Pieter Badnors gaat vanmorgen met ons. baie een team oor omgee na naar binnen? Dit. Hij zit zijn reeks voort in 1 Voor Voordat ons dit doen, kom ons aanbid die en ons gee onszelf als Henou en Johan ons in aanbidding gaan leiden. Was your fault, still your love fought for me. You've been so, so good to me, but when I felt no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 Goeiedag van my kant af ook, wat een voorrecht om so saam te wees in die teenwoordigheid van die Heer. En na hierdie prachtige lied kan ons niet anders as om net een gebed voor de Heer te wees, voordat ons verder saam gesels nie. Kom ons praat met hom. Heer, dit is voor ons wonderlijk om in die teenwoordigheid te wees en met mekaar te kan praat oor die oneindige liefde wat zoveel so gevaar dat Hij uw leven gegeerd, om voor ons te wijzen hoe Lief ons het. En dank aan dat ons weet, niks kan dit veranderen. En liefde zal altijd dezelfde blijven, al verander dingen rondom ons en al verander die wereld, en al is die dingen rondom ons moeilijk. En die gebed uit ons hart, uit vanmorgen naar Je toe, Vader, is dat Hij voor ons niet so zal zien as ons die woord oopmaak en daaruit lezen, en daar gezelschap gesels en met mekaar deel, sal die guns oor ons uitstort in die naam van ons koning Jezus Christus. Amen. Julle, ons het verleden week begin met die reeks oor 1 Thessalonicense en... Um, Verlede week het ons met mekaar gepraat over die thema karakterkerk. Die eerste hoofdstuk van Thessalonicense het eindelijk so mooi gesê hoe lyk een kerk naar Gods hart. En hulle onthoud die drie eigenschappen wat ek uitgewees het was um, die onvervalste woord van God en de liefde voor die woord en de vasthouw aan die woord. En dan daarmee saam die kracht van die heilige geest <tie> En die derde kenmerk is, die woord en die geest maak dat je gaan, die missie voor een verloren wereld. Julle, daar is soveel raakvlakken tussen ons gemeente vandaag en die gemeente daar in Thessalonica. En baie specifiek ook in hierdie grendelgreeptyd. Daar is een spreekwoord wat julle baie goed ken, wat sê, uit die oog, uit die hart. En jullie sal het nou nie geloof nie, maar dit is ook zo'n so biekie waar van die kerk hier in die grendelgreep um, Barna groep wat navorsing doen in Amerika oor kerkwees, hylle is op dit met die nietste navorsing, het nou gesê dat in hierdie um, COVID-19 tijd. 32% gelovige mensen wat gewoonlik deel was van een gemeente, heeft gestopt nou om kerk bij te woon online. Maar dat is ook een spreekwoord in Engels wat sê, absence makes the heart grows fonder. Gelukkig is dit ook waar van een groot deel van die kerk hier in die grendelgreep die Barna Groepse navorsing zei dat 35% van gelovigis steeds online betrokken is bij die kerken waar hulle was voor COVID-19 die wereld getref het. En dan sê hulle dat 14% van gelovigis het in hierdie tyd geskuif na ander kerk of gemeente toe en dat 18% van gelovigis nou so'n bykie rondkeier tussen verschillende kerken so jullie vir die 68% wat deel is en wat die gevoel het van absence maakt de heart van fonder ons het dit nou meer nodig als ooit. Um, wil ons als leierskap sê soos Paulus in vir die Tessalonisiense in 1 Tessalonisense 1 vers 17. Hij skryf vir hulle wat ons betreft, broers toen ons nog maar een korte rukkie van jullie gescheiden was wel uit die oog, maar niet uit die hart nie, het ons zo so baie naar julle verlang, dat ons alles in ons vermoe gedoen het, om julle weer te zien. Hier die twee hoofdstukken waar we ons vandaag praat, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, is seker van die delen in die geschriften van Paulus, wat Paulus zijn hart vol emotie, ...die meeste wijs. En hier leest ons intense emotie... ...hoor Paulus zijn passie... ...voor die onvervalste evangelie. Zijn liefde wat ontwikkel voor die mensen... ...waar hij hier die evangelie bring... ...en die verlangen als hy niet meer... ...saam met hulle is nie. gehoord, het gehoor Paulus sê... ...ons is uit die oog maar nie uit die hart nie... in vers 17... Maar dan in vers 18, dan verduidelijk hij hoe hij verhinder is om weer terug te komen Thessalonica toe en hoe hij verlang om weer terug te komen bij by hierdie mense te wees vir wie hy so lief geword het. Hy sê selfs, die Satan heeft mij verhinder en hij schrijft hoe hij dit letterlijk niet meer kon uithou nie. Morleta Park, ons als leiders wil vir julle as gemeente sê, ons voel precies so. COVID-19 verinner ons om bij elkaar te wees. En ons vele zee, ons mis geweldig uit ons hart uit. En zo so typisch in een tijd soos hierin, dan denk een mens baie terug aan die je, toen ons dit nog gehad het en en alsof jy daar die tye evenskielik so'n bykie onder die vergrootglas glas plaas, jylle, en zo uh, so bykie voorraad voorraadopname doen van hoe het ons dit gedoen toen ons saam was en, en het ons dit recht gedoen en doen ons dit nou recht. En heel wat interessante. interessant het, dis precies wat Paulus ook doen. Als hij verlang naar hierdie gemeente, dan hou hij voorraadopname van hoe dit was toe hulle daar was. In in hoofdstuk 2, de eerste 7 verse, sê Paulus, vir hierdie gemeente, naar die negatieve kant toe, wat het ons niet bij julle gedoen nie? En dan noem hy het klompgoed, hy sê vir hulle, ons het verseker nie dwaarleer verkondig nie, en wat ons vir julle het ons niet gedoen met verkeerde motieven niet. Onze het, het ook niet gedoen terwijl van die guns van mensen niet. Onze het nooit vleitaal gebruikt niet. Onze het geen verborgen motieven van heipsig gehad niet. Onze het ook niet die eer van mensen gezocht toe ons daar samen met jelle was niet. En gemeente Jiri was en is ons als leiderschap van die gemeente saart, om die waarheid onvervals neer te sit en vreesloos te staan voor dit wat voor ons gloeit. Elke jaar weet jelle word die leraars en kerkraad stil om rechtig by die heren te hoor wat sy hart is voor ons. Ons is Pas die er drie donder aan de zoom, waar ons rijgstool gevoerd het om bij die Jere te worden, zodat so ons hart kan wezen waar Gods hart is, Jelle, en dat ons Jelle kan samenvatten op hierdie reis, die toekomst in. Dan gaan Paulus verder in die volgende gedeelte, van vers 7 tot 12, en daar zei hij: hy Wat hebben als leiders nou wel gedaan? en ik lees dit graag samen met jullie 1 Tesselonicienzen 1 tweede 2 daarvan af vers 7 Paulus sê ons was liefdevol en sag teenoor julle soos 'n ma wat haar kinders vertroetel So geheg is ons aan Jelle, dat ons nie net die evangelie van God aan Jelle gegeet nie, maar ook ons leven vir Jelle sou wou gee, want ons het Jelle lief gekry. Jylle onthou immers nog broers hoe ons gesoog en gesweet het. Dag en nacht het ons gewerk om nie vir enig een van Jelle last te wees, terwijl ons die evangelie van God aan Jelle verkondig het nie. Jelle en ook God is getuige van uw zijde, recht en onberispelijk, ons, ons gedraad in uw Jelle wat gloeien. Net so weet Jelle ook hoe ons elk een van Jelle het, tussen zijn paas en kinders. het ons elk een van Jelle bemoedig en aangespoor En dit op je hart gedrukt om tot eer van God te leven. Hij wat Jelle roep om in zijn koninkrijk in te gaan en so aan zijn heerlijkheid deel te jullie wat sê Paulus? Wat hulle wel gedoen het, is dat hulle liefdevol en sag was tegenhoor hierdie mense, soos een ma, tegenhoor haar kinders. Hulle was so geheg aan hierdie gemeente in die kortheid wat hulle daar was, dat hulle hulle leven zou so geef vir die Thessalonissense. Hij schrijft hoe hulle gesoog en gesweet het, hoe hulle syver en recht en opgetreden, opgetreed, hoe hulle soos een pa, sy kinders, aanmoedig die gemeente aangemoedigd om tot eer van God te leven. Weet julle wat hoor ek hier? Dat hier is een kerk wat de ander verhouding en gemeenskap onderling gemeenschap, het. Gemeenskap waar liefde die kern was omgee, Jezus' liefde, Jezus alles, die kern van dit alles. En Jelle kan het dit vele uit mijn hart dit Dus ons als leierskap hier in Morleta Park saart. ons Onze vele sê, ons is lief vir Jelle. Ja, ons is een groot gemeente. En misschien voel jij dit niet. Elke dag niet. in hierdie Grendelgreeptijd is het veel moeilijk om dit te voelen. Dus zo om ons weer al die jaren en in hierdie tijd nou jullie aanmoedig En te zeggen: als daar nooit is, fysisch, geestelijk, emotioneel, zeg dit voor ons, dat ons weet. Dus zo om ons aan vraag: word deel van een klein groep, raak je betrokken bij je bediening, zodat jij die liefde kan voelen en dit ook kan geven. Onze zelfs nu in die tijd bezig om te kijken of ons online klein groepen kan beginnen. Kom ik wees eerlijk met jullie. Soms voel die taak voor ons als leiderschap niet te groot. Ik het al bijna in, een in mijn eigen moedeloze die verierig gesê, Ik weet niet mooi. Hoe om vir hierdie groot gemeente, soos een pa of een ma te wees nie. Ek wil in ons als leiderskap wil, dis in ons harte. Kan ek nog maar iets persoonlijks met julle deel. Ek het een, een maand of twee terug samen met iemand die oor specifiek gebed'. En terwijl die persoon van mij bed is het of die Jerf mij een prankje wees, zo so hier in mijn kop. En in die prankje zie ik hoe hoe stap ik hier voor bij die hek van ons kerkgebouw. In, en hoe loop ik naar die kerkgebouw toe. En hoe zit hoe ik mijn arms om in die, die gebouw en ek druk om, zodat hij zo so uit poppy boe En hoe die Jerf mij my, eindelijk met dit gesê het, Dis oké, okay. Jij en die leierskap kan, net soos wat jelle is en wat ek vir jylle gee, gemeente omarm, om vir te wees, soos pa en Het is ons hart jelle. dis is Paulus' hart vir die gemeente in Thessalonika. Die afgelopen twee jaar is die Thema wat die Jezus van ons uit zijn hart komt geet, zijn liefde, dienbreed liefde hier jaar. En dit is wat ons wil heen, en is wat ons wil heen jullie moet voelen, beleven, dit is wat ons wil zien van jullie af naar die wereld toe. Dan gaan Paulus verder, dan vers 13 tot 16 van uw 2, en hij spreekt zijn kommer uit oor die vervolging en hij zegt ons het gezien. Hoe zwaar Jelle in ons het onder die vervolging die in die kerk, En hij moedig hulle aan een sê, moet niet opgeven, nie. alsof hij wil sê is. Jelle kan dat ook twijfelen. Waar is God in die vervolging? Is God nog deel? Is God zijn plan nie in die willigerij nie? En Jelle, hoe keer het ons in die covid dat ik ook niet nie? Waar is hier? Jullie, kom ik ze dit niet weer? Ik heb het al gezien, maar kom ik ze dit niet weer? God was niet onkant gevangen in die een virus. Nie. God is niet met zijn handen en zijn haren wat in die wereld van ons gebeur niet. God kan hier die virus moren met een woord stop, want hij die see oopgetloof en hy die zon laat stilstaan. En al wat het voor mij zei is dat achter alles is God met een plan. En hij weet wat hij doet. Hij zal ons nooit los en hierdie tijd niet. En na jullie vermaning om vast te blijven staan en die vervolging, kom ons bij die gedeelte waarmee ons begin het. Paulus. Met die emotie van verlangen, daar in vers 17, naar jullie gemeente. En zij verhindering om bij jullie gemeente uit te komen. Um, en dan in hoofdstuk 3, komt Paulus en hij zegt: Als het dan nou nie self niet zelf bij uitkom nie, en dan kan het niet meer hou, om bij jullie te wees wezen, dan heb je plan B. En zij plan B is te mooties. hy is. Hij as Als ik dan nou verhinderen is, dan stuur ik jou. Naar die gemeente in Thessalonica toe. En dan gaan Timotheus. En hoofdstuk 3 gaan dan verder oor Timotheus wat terugkomen, en terugvoergeen oor hoe dit gaan daar in Thessalonica. In hoofdstuk 3, het so tweede en derde vers, ik lees graag veel. Paulus sê... Ons het vir te moeite is ons broer en medewerker in dienst van God wat saam met ons die evangelie vir Christus verkondig, naar julle toe gestuur om julle in die geloof te versterken, en moed in te praten, zodat so niet één van julle onder die vervolgingen zou so begin wankel nie. Dat ons terwille van ons geloof vervolg wordt staan vast, dit weet julle. En in de volgende verse dan sê Paulus hoe hij bang was dat hierdie gemeente onder hierdie druk van die vervolging zou so terugvallen, so in en terugtrekkende geloof zou so verliezen. Daarom was hij zo so gedreven om bij hulle uit te komen. Kan ik willen zeggen dat ons als leiderschap iets verstaan van Paulus' hart leed apart? In die greep tijd zit ons baie op onze Zoom-vergaderings, en ons wonder hoe gaan dit met Jelle? In ons plan B is de is media, want is al manier wat ons bij Jelle kan uitkomen hier hierdie kijk. In die tijd. E-post, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, SMS'en, online vragenlijsten, telefoonoproepen naar die gemeente. En al die goed waarmee ons jullie bombardeer met de Media, is net om jullie na bij ons te houden en te horen hoe het rechtig met jullie gaat. En als de terugkom terugkomt van Thessalonica af daar bij Paulus, dan brengt hij goede nieuws. Vers 3 tot 6. Luister naar zijn terugvoerige tijdschrift. Nou is de moed van jullie af terug bij ons. En het ons die goede nieuws gebring van jullie geloof in liefde. Hij heeft ons verteld dat jullie nog altijd die aangenaamste herinneringen aan ons het En dat jullie net zo so naar ons verlang als ons naar jullie. Daarom, broers, heeft ons in alles nu het zwaar krijgen weer moed geschept voor Jelle, omdat Jelle nog gloeit, omdat Jelle vaststaan in Jelle, lief ons nou weer werkelijk. Hoe kan ons nou behoore aan God die dank brengt voor al die blijdschap wat ons voorom weer Jelle heeft? Soos Paulus wil ons als leiderskap voor jullie als gemeente ook sê dankie. Dankie Dank je voor reactie op ons te media pogings. Dankie je voor positieve terugvoering en aanmoediging. Dank je voor jullie volgehouden ijver. Dank je voor so baie wat bid. En saam bid elke aand op ons WhatsApp-gebedsinitiatief. Dank je voor je deel, voor by bijdrage bij de projecten die projecte wat in die tijd georganiseerd is en die wat nog gaan komen. Dank je voor je getuigenissen van kleine groepen wat elkaar ondersteunen in moeilijke tijden. En voor die wat de data het wat zelfs online bij elkaar komt. Dankie vir allemaal van julle wat meer leef op YouTube en Facebook, al is het niet de ideale manier, nie. Dankie dat julle een taai tye steeds dank of versgee dat die werk van die Heer kan voortgaan. En met hierdie terugvoer wat ons van julle kan krijgen. voel ons precies soos Paulus dat hij sê, ons is weer versterken in ons geloof, omdat ons zien dat julle als gemeente vaststaan in hierdie tijd. en saam met ons is zijn Paulus eindig met die getuigskrif van Timotheüs afdaan in Timotheüs 3 vers 10. Hij zei daar, dag en nacht, bid ons met ons jelle hart om jelle weer persoonlijk te mag zien en om aan te vol wat nog aan jelle geloof ontbreek. En dat is precies wat ik nou namens ons als leiderschap wil doen vir jylle, kom ek bed. Heere, dankie, dankie, baie dankie vir die voorrecht, om als gemeente te kan voortgaan, al sien ons mekaar niet. al is ons in een grendelgreep tyd. jere dankie, dat ons bij jullie gemeente zoveel so kon leren, daar in Thessalonica. Dat ons zoveel so raakvlakken kon identificeren. In dit vermoren van mekaar kon zien als leierskappen gemeente. Jere en ons als leiderschap komt sit ons hele gemeente voor in neer, elke lidmaat en in die moeilijke tijden, met die vervolging wat ons op een manier beleefd en in die grindelgreep tijd, van goed wat ons niet mag niet, van goed wat voor ons bang is, van dingen wat ons kortwikken terughoudt. Jere ons komt bid, dat hij ons gemeente zal dragen in die tijd dat de na by u sal bly in moeilike tye. Ons kom eer, u Heere, ons gemeente sy eiver en sy liefde en vaststaan in die tijd. dat ons het kon weer in die terugvoer en dat het ons als leierskap kon bemoedig om aan te gaan en nie op te hou Dank u dat ons al is ons ver van mekaar en al sien ons mekaar nie, en al missels mekaar en al verlang ons na mekaar, dat ons weet die liefde van Christus bunt ons saam, dat ons steeds een gemeenschap van gelovigers kan wees, waar Jezus alles is en waar die wereld rondom ons, wat in vrees en angst leven, dit kan zien. Jere, zal hij voor ons helpen dat ons dit nog meer zal wees en zal doen in hierdie tijd. Dank je, Jere, dat ons weet dat iedere die God is wat ze liefde niet verandert. Nie. En dat ons met die kracht van die onvervalste woord van God mekaar kan bemoedigen elke zondag en op al die media, ons te moeite is media-manier om bij elkaar uit te komen. Gebruik dit, je recyëren dit. Bund ons dit samen, Neri-tijd. Het is die gebed van ons hart voor elkaar. En die naam van ons koning, Jezus Christus. Amen. <tied> have life I can die beste verlaaste In In Thessalonians 3, sy laatste drie verse, is een seenbede, wat Paulus oor hierdie gemeente uitspreek. En ek stier jylle uit, met hierdie seenbede. Mag God ons Vader zelf en ons Heere Jesus, die pad naar Jelle toe voor ons opmaakt. En mag die Jelle liefde voor elkaar en voor alle mensen laat groeien en oorvloedig maak, soos ons liefde liefde voor So zal zal jullie innerlijk sterk maken, dat jullie onberispelijk en heilig voor God, ons Vader, zal staan. Wanneer ons Jezus komt met al zijn heilige engelen. Amen. Tot volgende zondag.